Hoi, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Ik sta hier in het park De Horsten En het park De Horsten dat ligt in Wassenaar, in de plaats Wassenaar. En het is tevens uh, de woonplaats van de koning. En dit is dus eigenlijk de tuin van de koning. Achter je, pardon, achter mij, uh, zie je dus Ringenberg. Die is heel beroemd in Wassenaar. En die staat nu ook echt heel mooi in bloei. Ik kon niet dichterbij komen, want er staan iets te veel mensen, dus ik ben eventjes hier gaan filmen. Ik heb namelijk weer nieuws. Uh, volgende week ben ik er niet, dus komt er waarschijnlijk geen filmpje online. Volgende week zit ik namelijk in Malaga en dan ga ik zelf uh, naar school om Spaans te leren. En uh, ja, Malaga is echt wel mijn favoriete stad, mijn lievelingsstad. En dat komt omdat uh, het centrum, daar is alles te lopen. En ik hou heel erg van lopen. En uh, ja, de combinatie van strand, stad en lekker eten en uh, de taal leren, ik heb er zin in. Dus uh, helaas, uh, volgende week geen les en uh, geen videofilmpje. Maar uh, ik kom daarna weer terug en misschien film ik wel iets in Malaga, alleen ga ik dat iets later uploaden, dus dan zie je me later. Nou, ik hoop dat je dit nog een beetje een leuk filmpje vond. Dat je nog even kan genieten van de Seringenberg en van mij. En uh, nou, tot uh, over uh, ongeveer twee weken. En uh, ik hoop dat jullie ook een beetje mooi weer hebben. Want ik heb begrepen dat het in Malaga heel mooi weer gaat worden. Dus uh, alleen maar goed. Vond je dit nou een leuk filmpje? Doe dan even je duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal Nederlands met Jo. Dag!